Hou je meer van lipgloss of van lipstick? Bij mij ligt het er een beetje aan in wat voor moeite ik ben en wat voor seizoen het is en waar ik aan toe ga. Ik vind een lipgloss altijd heel fijn als ik gewoon eventjes gezellig op het terras ga zitten of het zonnetje schijnt of ik heb weinig make-up op en ik wil toch net wat meer kleur toevoegen. Het kleurtje dat ik vandaag ga laten zien dat is de Promiscuous en deze breng je zo aan.